In Nederland hebben alle kinderen recht op onderwijs. Zij worden naar zo'n hoog mogelijk niveau van kennis, vaardigheden en zelfstandigheid gebracht. De basisschool is vaak in eigen wijk of dorp. Het voortgezet onderwijs is wat verder weg, maar wel in eigen of naburige gemeente. Sommige kinderen zijn chronisch ziek, hebben fysieke of zintuigelijke beperkingen, kunnen moeilijk leren of hebben gedragsproblemen. Veel van deze kinderen kunnen met aanpassingen of extra begeleiding toch met de andere kinderen uit hun omgeving naar school. Als ze erg veel ondersteuning nodig hebben, gaan ze vaak naar een school voor specialistisch onderwijs. In Nederland gaan ruim 100.000 kinderen en jongeren naar specialistisch onderwijs. Dat is 4% van de ongeveer 2,5 miljoen kinderen tussen de 4 en 18 jaar. Alle mensen zijn verschillend, maar met elkaar vormen we één samenleving. Het is belangrijk om al op school te leren dat iedereen anders is en dat je van elkaar kunt leren. In veel andere landen is het inmiddels heel gewoon dat bijna alle kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte naar een reguliere school in hun eigen buurt gaan. Waar nodig hebben deze scholen kleinere klassen, aangepaste gebouwen en specifieke leermethodes. Er wordt bovendien gewerkt met geïntegreerde onderwijszorgteams. Kinderen blijven op die manier betrokken bij hun eigen gemeenschap. Extra expertise in de school blijkt niet alleen goed te zijn voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben, maar is goed voor alle kinderen. Dit geïntegreerde onderwijs maakt mogelijk wat kinderen het liefste willen. Meedoen. Het is natuurlijk veel mooier om niet naar de beperkingen van mensen te kijken, maar naar hun mogelijkheden. Daarom gaan ook in Nederland steeds minder kinderen naar specialistische scholen. Bijna ieder kind kan dicht bij huis naar een geschikte reguliere school. Dat betekent overigens niet dat alle specialistische scholen verdwijnen. Er blijven altijd kinderen die op zo'n school het beste tot hun recht komen. Natuurlijk kun je niet van de ene op de andere dag meer kinderen op het reguliere onderwijs toelaten. Daar is afstemming voor nodig. Want hoe zit het met de werkdruk van de leerkrachten? Krijgen de leerlingen wel de ondersteuning die ze nodig hebben? Is een reguliere school wel een veilige leeromgeving voor deze kinderen? Terechte vragen van leerkrachten en ouders. Want als kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte naar een reguliere school gaan, moet er natuurlijk wel voldoende hulp en ondersteuning zijn. Voor alle leerlingen, ouders en leerkrachten. Op veel plaatsen wordt er al hard gewerkt aan een gezamenlijke leeromgeving waarin iedere leerling zichzelf kan zijn. Dat vergt professionalisering van schoolteams en samenwerking met ouders. Maar ook stevige integratie van schoolteams met jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp en zorg, zodat multidisciplinaire jeugdonderwijsteams ontstaan. De specialistische scholen kunnen de reguliere scholen met hun deskundigheid ondersteunen. Want alleen dan kunnen leerlingen de leeromgeving krijgen die ze nodig hebben. En alleen dan kunnen gezinnen goede ondersteuning krijgen. Steeds meer mensen zetten zich in voor deze belangrijke ontwikkeling. Samen helpen zij voor kinderen mogelijk te maken wat ze het allerliefste willen. Meedoen. Doe je mee? Deel dit filmpje.